Allemaal. Fijn dat jullie er zijn en dat jullie de tijd hebben om lekker met ons mee te gaan in onze webinar van TeamUp op school in combinatie met Varels. Ik zal me even voorstellen, ik ben Yvonne Yvonne Bloem, ik ben trainer bij TeamUp op school en ik mag vandaag met Anouk deze webinar verzorgen voor TeamUp. De tijdsplanning is: we gaan 45 minuten over TeamUp aan de gang. Daarna hebben we heel even pauze en gaan we verder met een fantastische webinar over het welbevinden van kinderen. Wij nemen deze sessie ook op. Als je er bezwaar tegen hebt, zet je camera even uit. Dan kunnen wij wel van het webinar gebruik maken. En ik hoop dat jullie veel plezier hebben vandaag. Heb je vragen? Aan we hebben iemand achter de chatbox zitten die steeds de vragen beantwoordt. Heb je vragen? Zet hem alsjeblieft in de chat. En dan gaan we beginnen. Nog één klein dingetje. We hebben enveloppen van tevoren gestuurd. Als, er geen, als je geen envelop hebt ontvangen, misschien kan je dan uh, iets groens neerzetten. Iets rood uit je kamer. Uh, iets geels. En je hebt een ballon nodig. Maar als je geen ballon hebt, kun je misschien een zakdoek nemen of een propje papier. Ik wens jullie veel plezier bij deze webinar. Succes! Wij zijn Yvonne Bloem en... Hi, ik ben Roep Binnerts. Ik ben ook trainer bij Team Up op school. En, um, uh, ik mag jullie wat vertellen over wat Team Up nou eigenlijk is. Heel kort en in de loop van de... De komende drie kwartier kan ik, uh, kunnen we verder uitleggen en kunnen jullie ook laten ervaren wat Teamup is. Teamup is een uh, coalitie van World Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Uh, toen er uh, heel veel vluchtelingen naar Nederland toe kwamen in 2015, 2016, hebben de organisaties de koppen bij elkaar gestoken. En gezegd van wij zijn altijd kinderen aan het helpen uh, in oorlogsgebieden. Maar nu zijn die kinderen hier. En ze hebben nog steeds veel stress hier in de asielzoekerscentra. Het was sportspel en beweging om de uh, kinderen lekkerder in hun veld te laten komen met een hele gedachtegang erachter. En het uh, was eigenlijk zo'n succes dat in 2017 in op school ontwikkeld ging worden. Dus niet alleen op de asielzoekerscentra voor de kinderen één uur per week uh, sporten en spelen, maar ook op scholen met nieuwkomers. En Team Up School werkt samen met onze partner CED Groep uit Rotterdam om het uh, goed te kunnen ontwikkelen voor een programma binnen het uh, curriculum op school. Um, dat is even in de op, En ik zal straks nog verder over vertellen. Yvonne. We laten jullie eerst een filmpje zien hoe Up is ontstaan in de AZC's. En als het goed is gaan we die zien. Oh, het spel? We gaan het We gaan het spel We het We gaan het spel en We het spelen. We gaan het We het spelen. Balspellen, het zijn tikspellen, het zijn spellen waarin je samen moet werken, waar je veel energie van krijgt, waar je zelfvertrouwen van krijgt. Hier moeten ze samenwerken, dat is best lastig. Als je heel lang alleen bent geweest in een oorlog, hè, omdat je vriendjes er niet waren, of op reis, of nu hier met nieuwe vriendjes, moet je dat weer leren. En spel helpt daarbij. Ik heb ولازم اسمع كلامه أكيد هو لما يقول ليش الله يقول على مصلحتي مشان أنا أتعلم منه <تصفيق> <تصفيق> حياتي في سوريا كانت منيحة قبل الأزمة وبعد الأزمة كمان كانت منيحة بس مو من قبل يعني هو بس أنا عشت بس إنه صوت الطلاق والطيران بس لاحظت إنه خطر صار كثير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لما نكون ننزع على التيم اب نكون كثير مبسوطين أنه اليوم راح نلعب وفي لعبة جديدة راح نلعب مثلا باسكتبول أو كرة قدم شوفي <تصفيق> شوفي شوفي de begeleiders letten op hoe kinderen reageren in het spel. In het spel laten kinderen zich heel erg goed zien. Zijn ze heel boos, echt extreem boos? Of zijn ze echt heel verlegen? Of kunnen ze niet goed samenspelen? En komt dat steeds weer voor? Dan kunnen de begeleiders ervoor zorgen dat die kinderen naar een psycholoog gaan en meer hulp krijgen. Goed. Ik vind dat er een heleboel is. En ik wil dat niet. Als ik wil terug en ik wil terug terug, dan is het goed. Een eerste indruk heb je al van wat team-up betekent voor kinderen en wat we doen. Maar we wil het graag ook aan jullie laten ervaren. Dus ik wil jullie graag uitnodigen om te gaan staan. En we gaan gewoon beginnen. Laat je gaan, laat je mee bewegen op de muziek. In het begin zal het onwennig zijn, maar je vindt het vanzelf. We beginnen gewoon, hoe gaat hij? Gaat hij top? Gaat hij mm, Of gaat hij mm? Wij gaan vandaag aan de gang. We beginnen met even wakker worden. Klop je eigen lichaam maar eens even lekker warm. We beginnen met onze voeten. Je voeten. Je knieën. Je benen. Je buik. Je armen. En terug. En je andere arm. En weer terug. En wat zachter. Op je schouders. En hoog. Heel goed. We gaan door. Niet dan ook, we gaan spiegelen. Luister naar de muziek. Doe mij maar na. Hoe ging die? Lekker wakker? We gaan weer door. Dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan. Zoek iets groots. Zoek iets roods En iets groens. Ik geef je even de tijd. iets groens, iets geel en iets rood. Als je een ballon hebt, je ballon, zet het ergens in je kamer. Kijk maar, kun je de ballon omhoog houden? Ik roep rood, tik je rood aan, rood dan ook. Oh. Oh. oh, gevallen. Nog een keer. Geel. Ik heb geel. Welke kleur nu, Eh, uh, groen. groen. Groen. Ja, hier. weer Groen. Ga goed aan ja, Noek. Nou jij, een Ja, Ik Ja, Ja. Ja. jij. jij Ja. Rond. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zullen we de loopt doen Twee, drie. Eén, twee, drie. Eén, twee, drie. Eén, twee, 2 Eén, twee, drie. Fijn dat jullie er waren. Super! De volgende keer zien we jullie weer. Dan gaan we nu door. Kleine een kleine indruk wat we doen en wat je ervaart met je eigen lijf. Het programma wat we verder door gaan nemen is: uh, we gaan wat praten over de achtergrond. Hoe je als school of als GGD misschien kan deelnemen. Vragen stelt liefst op de chat, maar zijn er nog vragen helemaal die beantwoordend op het einde? Na de pauze, net als het goed is. Voor de kanjers en kanjer geven wij een stokje door aan VAROS die over welbevinden gaat praten. Korte uitleg wat Team-Up is: Team-Up is een uh, sport- en spelprogramma waar bewegen voorop staat. Doordat het non-verbaal is, kan iedereen eigenlijk meteen aansluiten. Team-Up wordt op vaste dagen gegeven, vaste tijden en een vast team van mensen die de trainingen van ons hebben gevolgd. Begeleid dus door getrainde onderwijsprofessionals. Dat kan een assistent zijn, dat kan de leerkracht zijn, dat kan de sportleraar zijn van school. Maar samen doen we het. Anouk! Um, het team heeft een preventieve focus. dus uh, Vooral om te zorgen dat... Uh, als het goed gaat met de kinderen, dat het dan goed blijft gaan. Um, door, het is een psychosociale interventie en door dat aan te bieden in een vroeg stadium, versterken we het welbevinden van de kinderen. En dit draagt weer bij aan de veerkracht, veerkracht van die kinderen. En daardoor zal de stress hopelijk niet verminderen en wellicht zelfs verlagen. Um, zodat de kinderen niet, een, um, niet extra steun nodig zullen hebben in de vorm van therapie of uh, psychologische hulp. Wij willen het welbevinden versterken en de veerkracht vergroten door uh, normaliseren. Um, het stabiliseren van de emoties. En um, socialisatie is voor de kinderen ook heel belangrijk. En, um, want kinderen willen het liefst normaal zijn en net als alle andere kinderen. Dus het normaliseren en de socialisatie, dat ze met elkaar weer oefenen, met spelen en met elkaar omgaan. Sommige kinderen hebben jaren school gemist. En um, moeten opnieuw of voor het eerst leren hoe vraag je nou eigenlijk een, of je een bal mag van een ander kind of hoe je meespeelt. En uh, dat soort dingen. Um, bij veerkracht en stress uh, haal ik de driehoek erbij. Als je kijkt naar de onderste laag, de basisvoorzieningen en veiligheid, hebben eigenlijk alle kinderen en ook volwassenen nodig om te kunnen overleden. Of leven, sorry. Je hebt basisvoorzieningen, um, eten drinken, water, een bed om te slapen en die veiligheid. Um, soms hebben kinderen ook iets meer nodig en eigenlijk ook alle kinderen. Gemeenschaps- en familieondersteuning. Dus dat je in de groep um, zorg en hulp krijgt die je nodig hebt. Team werkt op dit niveau. Um, Soms hebben kinderen nog gerichte, niet gespecialiseerde ondersteuning nodig. Daarmee kun je denken aan extra hulp met um, um, dat sociaal-emotionele, als ze bijvoorbeeld het lastig vinden om vriendjes te maken. En uh, TeamUp kan dan werken als tool, als handvat uh, op school, om daarin te helpen. Um, voor gespecialiseerde ondersteuning, die bovenste driehoek die je ziet in beeld, is een grote driehoek. Uh, gelukkig is het maar een klein deel, van de kinderen waar wij mee werken zo'n 3 tot 5 procent die gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven en het gespecialiseerde ondersteuning daarbij denk je dan aan uh, psychologie psychiatrie of therapie team op school die we op school zit op dit moment door het hele land op bijna 20 scholen en dat zijn um, Scholen met nieuwkomerskinderen, of taalklassen, of uh, scholen die verbonden zijn aan asielzoekerscentra. asielzoekerscentrum. Dan geef ik het woord weer aan Yvon. Yvon is inmiddels een sterke aanvullende methode voor een, een unieke en non-verbale karakter, heeft het. We kunnen al die mooie woorden wel zeggen, maar hoe komen we aan al die mooie woorden? Onder andere doordat er heel veel onderzoek is gedaan. Onderzoek uh, met leerkrachten en met kinderen. Het is op het AZC zijn onderzoek gedaan, zowel nationaal als internationaal. En ook op school het afgelopen jaar. Om te kijken, pretendeert het, wij zeggen mooi, het is voor het welbevinden voor de kinderen. En de veerkracht voor de kinderen. Maar is dat daadwerkelijk ook zo? Wat zeggen onze kinderen ervan en wat zeggen onze leerkrachten ervan? Ze hebben kinderen uitgenodigd in hun eigen taal om over team-up te praten. Dus dat was al natuurlijk fijn voor kinderen dat ze niet het moeilijke Nederlands hadden. Leerkrachten hadden onder andere check, uh, checklisten waar ze op, op konden, hun mening op konden geven. We vragen met grote regelmaat evaluaties van de sessies en dat alles samen. Komt tot een onderzoek en daarom is, zit nu in de afrondende fase. Wat zeiden de kinderen ervan? Hoe mooi is de quote hieronder staat? In het begin vraagt de leerkracht gaat het goed? Gaat het, mm, gaat het zo? Ze geeft aan meestal in het midden en aan het einde voelt ze zich top. Hoe fijn is dat om dat te merken als kinderen dat zelf al aangeven. Kinderen vertellen hoe fijn ze het hebben om samen te spelen, plezier maken. Voor heel veel kinderen is dat vanzelfsprekend, maar ook voor heel veel kinderen niet. Nieuwe verbindingen leggen. Ze komen vaak van andere scholen, uit een ander land. En toch geeft TeamUp de mogelijkheid om met elkaar te spelen. De leerkracht zien ze in een andere rol. Daar bedoelen we mee. Uh, wij vragen van jullie als TeamUpper, ga meedoen. Ga niet aan de kant staan met je fluitje van loop mee, doe dat. Nee. Ga in beweging, ga naast een kind staan. En dat voelen kinderen dus uh, duidelijk terug, want ze geven het ook terug, de leerkracht in een andere rol. Er was een meisje die had verteld dat ze de leerkracht op school maar koud vond. En dat kwam eigenlijk uit in het land waar ze vandaan kwam, werd de kinderen veel meer omarmd. En dat deed deze juffrouw in de klas niet, terwijl ze heel aardig was, maar het kind voelde de afstand en bij Team Up had ze ervaren dat die afstand er eigenlijk niet meer was. Want daar werd ze wel aan de hand genomen en gingen ze samen veel meer lachen en spelen. Kinderen ervaren bewegen en in beweging zijn als erg prettig. Is ook bekend dat als je goed bewogen hebt, dat je je daarna ook weer veel beter kan concentreren en is weer beter voor je leerprestaties, weer beter voor je zelfbevinden, welbevinden. Dus bewegen is gewoon hartstikke goed. Dit is wat de kinderen ons vertelden erover. Wat zeiden de leerkrachten erover? Veel leerkrachten uh, vinden het prettig omdat het een groot groepsvormend karakter heeft. Kinderen in AZC-scholen vliegen in en vliegen uit. Taalscholen ook vaak rond de kerst en daarna weer rond de carnavalsvakantie vliegen kinderen in en uit. En je moet een groep maar weer vormen. En het mooie van Team Up is dat er, omdat er geen taal nodig is, ga je lekker spelen. Gaan kinderen meteen in contact staan met andere kinderen. Dus de vorming van je groep start vanaf dag 1 met Team Up. Sociale verbindingen. Een leerkracht had verteld dat het heel mooi was dat kinderen buiten hun eigen landsgrens gaan kijken. Niet meer alleen uh, de Arabisch-talige kinderen of de Poolse kinderen. Nee, ze kijken verder omdat de taal niet nodig is binnen teamup. Bevorderen We vorderen gevoel van veiligheid. Dat heb je nodig om verder te kunnen ontwikkelen binnen je school. Veiligheid staat bovenaan. Waar Anouk net ook al over sprak, dat sommige kinderen toch hoog in hun stress zitten. Spanning. Mogen we wel blijven in Nederland, mogen we niet blijven. Gaan we verhuizen. Ben je net er wel gezetteld, zit je in een taalklas... Heb je vaak ook nog heel veel vragen hoe het verder gaat. Daar is TeamUp prachtige uitlaatklep voor. Lekker je energie losgaan. En je leert ook met elkaar te dealen in die stress. Emotieregulatie. Binnen Team Up leren kinderen aan de hand van thema's allerlei zaken die belangrijk voor hen zijn. Als leerkracht kun je daar je programma op afstemmen. Zie jij in je groep dat heel veel kinderen... Makkelijk boos worden, is er een heel programma dat je spelen kan kiezen die op dat gebied zijn. Of zie je dat kinderen het moeilijk vinden om samen te werken, kun je er heel gericht spellen op zoeken en mee doorgaan. Emotieregeling zit ook in een stukje bewustzijn van je eigen lijf. Daar hebben we allerlei mooie dansoefeningen voor en ademhalingsoefeningen voor om terug te komen in je lijf. En dan pas kun je weer verder gaan. Hoe zien die up eruit? Mij wel? In het filmpje werd aangegeven dat we geleiders kunnen zorgen dat kinderen naar een psycholoog gaan en hulp krijgen. Hoe geven wij dit vorm? Hoe geven wij dit als team-up vorm of als hoe leerkracht? We, hoe wij de leerkrachten daarbij helpen? Het mooie van team-up is, is dat je altijd met z'n tweeën bent. Uh, en Daardoor signaleer je heel erg veel. En binnen elke school heb je zo je eigen manier hoe je daarmee omgaat. De een legt het bij de IB neer, de andere legt het bij een heel team neer, veiligheidsteam neer. En vaak gaan dan de zaken verder aan het rollen. En Team Up kan daar een hele goede signaleringfunctie voor zijn. Ik hoop dat de vraag die gekomen was op die manier goed beantwoord is. Hoe ziet een Team Up sessie eruit? Ik sprak net al heel even over dat we allerlei thema's hebben. Je krijgt van ons een gameboek. Daar kom we zo direct nog op door. En in het gameboek staan allerlei thema's. Angst kan één zijn. En aan de andere kant staat: wat voor gedragsvaardigheden willen wij onze kinderen aanleren, aanbieden, om daar goed mee om te kunnen gaan? Of wat zie je? Bijvoorbeeld, vriendschap en vrienden. Je ziet dat er sociale en samenwerkingsvaardigheden worden gevraagd van kinderen. Kan een kind iets delen? Uh, is het in staat om positieve interacties met andere kinderen te kunnen ondersteunen? Kan een kind complimenten geven? Je gaat gericht kijken wat jij in jouw groep belangrijk vindt. Wat jouw kinderen nodig hebben. Of wat misschien jij zelfs al nodig hebt. Van daaruit maak je een programma. Alle Sessies hebben een check-in, van hoe gaat het met je? gaat het? Mm, mm, mm. En daar gebruiken we picto's bij. Vandaag zeg ik bijvoorbeeld, samen spelen vinden we erg belangrijk. Je hoeft het niet uit te leggen, laat je zicht voldoende. Na de check-in is er warming up. We hebben kocht net even je klappen gedaan. Kan een liedje zijn, kan een dansje zijn. Daarna een hoofdactiviteit, cooling down en altijd weer de check-out. Gaat het goed? Gaat het minder goed? Wat wil je de volgende keer? Wat vond je fijn? Wat vond je niet fijn? We nodigen de kinderen ook uit om reacties te geven, om samen te komen tot de volgende programma. Wat vinden wij super belangrijk voor Team-Up? De essentials van Team-Up-sessie: wij noemen de check-in hoe gaat het? In het huis. We beginnen in het huis en eindigen in het huis. We hebben altijd een chill-out plek. Sommige mensen noemen het een time-out plek. Maar een chill-out plek kan ook zijn, je hoofd zit vol, je hebt even geen zin meer, je wilt rust. Mag je even lekker aan de kant gaan zitten. Chill-out. In het onderzoek was ook naar voren gekomen, had ook een kind gezegd dat ze het heel prettig had gevonden. Of team-up heel prettig vindt, omdat ze daar... Helemaal dezelfde mag zijn dat ze mag zeggen: Nee, nu even niet. Ik ga in de chill-out-room zitten. En dat zie je, dat kinderen dat waarderen. En de ene keer zitten ze er langer, en de andere keer zitten ze er alleen om het spel even af te kijken. Chill-out-plek. De routines zijn vaste momenten in een sessie die terugkomen en voor kinderen heel herkenbaar zijn. Hoe je kinderen bij elkaar roept in een groep. Hoe je even de rust, de flow terugbrengt in de groep. Allerlei liedjes, allerlei uh, beweging zijn er. Dit is er een van, Van dat heb je goed gedaan. Anouk en ik zullen direct nog eentje laten zien. No right, no wrong. Dat staat eigenlijk hoog in het vader. Er is geen goed, er is geen fout. je leeringsfunctie. Daarom altijd met twee volwassenen. Je ziet in het spel zie je heel erg veel van kinderen. Je ziet kinderen die opbloeien, kinderen die Moeite hebben met bepaalde zaken. En juist daar heb je dan mooie mogelijkheden om in te gaan. En de thema's zoals ik al heb gezegd. Team Up, Hoe? is het tijd om even te bewegen Anouk? Zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik hoor <tiedert> tijd <tiedert> hè? Ik hoor tijd ik lekker bewogen. ik yo. het, ik taal die ik niet het, ik hun misschien ik niet. En je kunt het, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor het, ik hoor ik hoor het, Volgens mij mag Anouk nu verder. Wat maakt Team Up nou zo speciaal? Wat krijg je van ons? Op het moment dat je uh, deel gaat nemen aan Team Up op school... Um, uh, wij werken bij Team Up op school met de schoolprofessionals. Uh, eigenlijk is dat een uh, chic woord voor alle medewerkers, en alle mensen die professioneel betrokken zijn met school. Um, jullie ontvangen een training, eigenlijk twee trainingen. Een start-up training van een dag en uh, uh, verderop in het jaar na ongeveer drie maanden een follow-up training. Bij de start-up training leren de uh, mensen van school om uh, team-up zelf aan de kinderen te geven één uur in de week en bij de follow-up training gaan we wat meer de verdieping in, want dan heb je wat maanden uh, teamup op school meegemaakt. Dan heb je misschien vragen of ben je tegen dingen aangelopen. Hopelijk niet. Maar um, daar gaan we wat meer de diepte in. Uh, Terugkommiddagen zijn bedoeld voor, er uh, zijn er één of twee in een schooljaar. Um, dat leerkrachten en uh, medewerkers van allerlei scholen bij elkaar komen. Uh, om uit te wisselen met elkaar, wat uh, uh, zelf meemaken bij team-up en ook hier... Loop je misschien ergens tegenaan? Hoe los je collega's dat op? Um, en ook uh, ontvang je dan de nieuwste nieuwtjes van Tim op school. En misschien wel wat nieuwe routines die nog niet in het boek staan. Het gameboek, dat je uh, ook ontvangt per deelnemende groep. Zeg maar. um, daarin staan ontzettelijk veel spellen. Het hele boek staat vol met spellen. En uitleg. Soms zijn het bekende spellen. Um, maar er zit altijd. Uh, Toelichting bij van welk doel er bij dit spel hoort om uh, de kinderen in onze doelgroep te kunnen begeleiden. Wat ik al zei, er zitten heel veel spellen in het boek, maar het boek is niet heilig. Want als je zelf een leuk spel hebt of als er nog weer wat bij komt vanuit onze kant, dan uh, hoef je het niet uit dit boek te kiezen. Het uh, handboek is bedoeld om... Uh, ...wat achtergrondinformatie te geven over uh, vluchtelingenkinderen of over uh, uh, gedragscode... ...voor zover je dat nog niet uh, op je eigen school hebt natuurlijk. Um, verder ontvangt de school die uh, TeamUp implementeert een grote rugtas met materialen. Uh, de meeste scholen hebben gelukkig materialen in de gymzaal of in het speellokaal... ...want dat is waar we TeamUp vaak doen... Maar soms dan uh, geef je teamhub op het schoolplein of uh, je gaat een eentje lopen of je hebt bepaalde materialen nodig die je even niet op school hebt. Dus er zit bijvoorbeeld een springtouw in of uh, voetbalhoedjes, een bal, um, muziekinstrumentjes die we vaak gebruiken bij teamhub. Teamhub kleding is een leuke, ik heb een teamwap shirt aan. En, uh... Um, dat vind ik heel grappig, want ik ben een keertje op een school geweest en daar was een nieuw kindje in de klas. En de juffrouw die trok haar hoodie aan, want die krijgt ook een, een hoodie, een uh, vest of een uh, capuchonpruim. Lekker warm vandaag. In elk geval, die uh, trok de juf aan omdat die web ging beginnen. En dat nieuwe meisje zei, wat Team Wat dat ken ik van het AZC waar ik vandaan kom. Dus die herkenning was er gelijk. En de... Uh, ja, de kinderen weten van, aha, dat is iets bekends. En dat is uh, eigenlijk over het algemeen iets wat ik leuk vind. De meeste kinderen zeggen dat wel. Um, Teamhub heeft ook een online platform en een um, Facebookgroep op internet. En dat, uh, uh, daar ga ik zo meteen nog eventjes iets van laten zien. Oh, dat is nu gelijk. Kijk hoe inspirerend... Um, de Facebook Facebookpagina heb ik uh, er net over verteld. De online learning, links onder in beeld. Um, dat is een um, uh, platform waar je, als je goed, het staat heel klein hoor, maar um, het gameboek staat daar online. Zodat je uh, als je het boek op school hebt laten liggen, eventueel thuis nog iets kunt uh, lezen eruit. Of je uh, kan het zelfs op je telefoon. Uh, zetten, Zodat je in je telefoon kan kijken bij de spellen. Um, de Videogalerij heeft uh, filmpjes van, uh, op dit moment alleen nog Yvonne en mij. Um, maar dat wordt uitgebreid met uh, bijvoorbeeld Epoïteite. Wat we net deden. Als dus je denkt, van, mag ik dat ook alweer? Ik wil dat ook leren. Dan kun je dat uh, daar bekijken. En um, als je begint met team-up op school... Uh, en je hebt één training gehad van een dag en je mag het zelf gaan geven. Zie je onder in beeld uh, Team-Up Start-sessies of Team-Up Start-sessies? Um, dat zijn kaarten met korte sessies, duidelijke, overzichtelijke sessies die je op weg helpen. Het is een beetje kant en klaar. zijn eigenlijk gemaakt voor de afgelopen maanden voor uh, de scholen die al Team-Up hebben. Toen ze weer gingen opstarten na corona. Maar ze zijn ook heel goed bruikbaar voor uh, nieuwe scholen om. Uh, te helpen de start te maken. En rechtsboven in beeld is nog een spellenboek... dat we hebben ontwikkeld, ook naar aanleiding van corona... voor de kinderen in Nederland... maar ook over de hele wereld... die um, uh, geen, niet goed toegang hebben tot internet. Dus daarbij um, hebben we de activiteiten in de boekjes... in stripvorm getekend, zodat ze ook thuis Teamup kunnen doen. Wanneer je wilt deelnemen aan... Team-up op school. Um, volgt er een intakegesprek of beginnen we met een intakegesprek, moet ik zeggen? Dus we komen, wij komen bij jullie op school en um, we maken afspraken over hoe team-up vormgegeven gaat worden en uh, wederzijdse vragen worden beantwoord. Trainingen verteld. Dus twee keer, uh, er staat twee keer twee dagen, maar dat klopt niet. Dus dat moet zijn twee keer één dag of vier dagdelen. Uh, de training voor de vrijwilligers op het asielzoekerscentrum is wel twee keer twee dagen. Ik denk dat ik daarom verkeerd uh, dat heb neergezet, maar twee keer een hele dag of vier keer een middag. Uh, wij komen op schoolbezoek en doen we lekker mee met Team Up, dat is goed voor ons conditie. En uh, wij begeleiden uh, jullie bij vragen die je hebt of uh, andere dingen. Uh, de Team Up Fris zijn die terugkommiddagen waar ik het net over had. Uh, we vragen jullie um, om na een sessie een evaluatieformulier in te vullen, omdat TeamUp nog in ontwikkeling is. Dus we hebben ont ontzettend veel aan jullie uh, input en feedback over wat werkt wel, wat werkt niet, waar uh, de kinderen moeite mee, of welk spelletje is superleuk. Um, en um, de elektronische leeromgeving heb ik net laten zien. De materialen heb ik het over gehad. En uh, jullie hebben ook een vast contactpersoon, dat is over het algemeen Yvonne of ik op dit moment. Ja, dan geef ik het woord weer aan Yvonne. Ik kom nog even terug, we gaan nog even bewegen. Oh ja, oh. nog <laughs> Onderwijl zien jullie alvast uh, de aftiteling voor zo direct. Zullen wij... Carabena is wellicht nieuw, maar een voor heel veel mensen bekend spelletje is Aranstasam. de pauze neem even lekker wat te drinken met een koekje erbij. En er zat ook een klein bellenblaasje bij. Aan het einde van de sessie gaan we even zo direct rustig uitblazen. Ik vraag even of er nog dringende vragen op de chat gekomen zijn. Op de chat niet, maar uh, heb je nog iets te over de De zomerschool. Er zijn sommige... Uh, scholen, ook gewoon basisscholen die zomerscholen hebben en die lekker doorgaan van de zomer. We merken ook dat de overheid het extra heeft gesubsidieerd en wij willen daar graag aan meedoen. Uh, mee dus heeft jouw school al een zomerschool en zeg je TeamUp kan daar een mooie input geven. Laat het ons weten. Je ziet het uh, mailadres van TeamUp en je ziet het telefoonnummer van Merel. Zij kan vast wel wat betekenen voor je. Uh, een voorbeeld van de zomerschoolsessie is dat uh, we ondersteunen met het maken van een sessie. of eventueel meehelpen draaien een keertje. om eventjes weer een nieuwe boost te geven en daarin verder te gaan. Heb je nog een vraag? Ja. Maar de laatste woorden. Zo direct. Ga niet weg, want zodra direct krijgen we een fantastische webinar van VAROS over het welbevinden van kinderen en een kind komt pas tot ontwikkeling als hij zich goed voelt in een vuil. Ik wil jullie hartstikke bedanken en Yvonne, wel licht hoi. tot in het land. Hoi Yvonne, Frank hier, er is nog wel een vraag in de chatbox. En dat is met betrekking tot de kosten voor team-up op school. Misschien kan je die zelf het beste beantwoorden. Zou ik zou oh, kunnen nee. maken, maar ik haal het aan jullie. <laughs> uh, er zijn geen kosten. Misschien dat er in de toekomst wel een vergoeding voor komt. Maar het eerste jaar komen wij geheel vrijblijvend bij jullie. Als wederdienst vragen wij wel, denk met ons mee om teamen nog mooier, nog beter te maken. Dus vul je evaluaties in of een keer een checklist. Op die manier, dat zijn voor ons al zeer waardevolle. Uh, ...momenten dat we samen komen tot uh, samenwerking. Ja. Heb je interesse in team-up, uh, stuur een mail naar uh, team-up Save the Children of bel al even, zij kan jullie verder helpen. En uh, team-up googlen en je komt meteen ook op de goede lijn. Je komt bij Wordchild uit en daar staat ook team-up op school onder. Dus, er zijn genoeg knalen om ons te vinden. Bij de laatste jaren zijn we veel in beeld geweest. Onder andere door de krant. En de krant heeft een heel mooi item gemaakt van een school die heel actief is binnen TeamUp. Ik kan hem nu niet openen. Ik wens jullie een lekkere pauze. We gaan onderwijl gaan we het filmpje opzetten van een school van TeamUp. En ik hoop jullie allemaal te zien. Bedankt voor je aanwezigheid. Ik ben Els, ik kom uit Iran. Ik uit Syrië. En Alan Syrië. Ik ben Kitty. Ik ben. Goed, ze gaat heel goed. Nog een keer. Anouk. En dit klappen in de handen is heel karakteristiek voor Team Up. Een combinatie van sport en spel met vaste routines. De methode werd ontwikkeld in samenwerking met War Child, Save the Children en UNICEF. En wij hebben het begin gedaan. Ik denk dus al die kinderen die hebben een hoop gezien en uh, een hoop wat een kind niet hoort te zien en mee te maken. En uh, bij sommige kinderen, als die niet juist aandacht krijgen, kan dat zich uh, doorontwikkelen in een trauma. En Team Up probeert bij te dragen om dat te voorkomen. Bij Timur ben je even op vakantie van je trauma, zeg maar, of van je traumatische ervaringen. Ja, dus dan uh, nou, sowieso proberen we en hopen we dat de oorlog een tijdje vergeten wordt. Hoef je even niet aan al je zorgen te denken, maar kun je gewoon even lekker naar je zin hebben en leuke dingen doen. En iemand die zegt, je doet het goed en je bent welkom en je mag je eigen keuzes maken. En op dat moment vergeet ze de oorlog. De ervaring blijft altijd, maar we hopen dat de negatieve effecten ervan, daardoor dan wel uit het kind gaan. Als ze hier voor eerst komen, zijn sommigen heel open, maar sommigen ook heel verlegen. Alles is natuurlijk nieuw. Uh, heel veel kinderen zijn nooit naar school geweest. Dus die komen voor het eerst hier met een grote bus. Dus dan ontvang ik ze en dan neem ik ze mee naar de klas, naar de juf. En dan zijn ze heel verlegen en bedeesd. alles is nieuw. Dus ze spreken de taal niet en ze weten niet hoe het in school toe gaat. Dus het is heel belangrijk dat ze eerst de structuur ervaren en de veiligheid ervaren. En ook daar helpt Team Up. Helpt om structuur en veiligheid en plezier te geven aan kinderen. Ja, wij zien kinderen groeien. En uh, dat is gewoon door een veilige situatie te geven. En uh, vaste dingen, vaste structuur van in de kring zitten. Van hoe zit je aan tafel, eten en drinken, liedjes, routines. En Team-Up helpt daar ook bij. Want je gaat hier naartoe en je hebt met, uh, met de juf uh, plezier. Je doet leuke dingen en het geeft zelfvertrouwen. Dus we gaan nog één keer vertellen. Nee, maar dat is niet nieuw. Nee, maar is niet nieuw. Nee. Even allemaal Sommige kinderen die, die zijn wel echt. Uh, ja, die vinden het heel eng. Die vinden het echt. Uh, of huilend. Die zijn echt uh, heel bang. Ja, weet je, je gaat natuurlijk uh, van je ACC uh, ga je met een bus weg. En het is maar de vraag of je weer terugkomt. Ah! De routines die werken dus heel goed, omdat we die dus ook in de klas in hebben gebouwd. En we merken dat dat een soort, ja, toch wel bijdraagt aan de structuren in de klas. Ja, ja die, in de, in de les. Die, die doen we heel vaak, in, uh, ook tijdens de les of aan het eind van de les. Of ja. als we in de kring... Het is niet overal, uh, het is geen taal. We doen heel veel voor. Dus ze ja. dus hoeven we ook niet aan een woordenschat te denken, aan een taal. Het is, het is echt ontladen. Een moment eventjes, ja. uh, lekker, lekker los. <tie> Ze altijd bij dezelfde deur en je ziet het soms gewoon al uh, voordat ze de school binnenkomen. Even het gesprek aan, of even de leerkracht waarschuwen: uh, oh, die kwam zo boos uh, de school binnen, of heb er even aandacht voor. Dan komt er een moeder, die heeft uh, donderdag een uh, operatie gehad. Is operatie gegaan, uh, is goed verlopen. Kleine dingen, aandacht voor mensen is gewoon ontzettend belangrijk. En dat voelen ze gewoon. En dat betekent ook uh, ja, dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen. Die worden bepaald aan de hand van de verhalen waar kinderen mee komen. We hebben bijvoorbeeld nooit twee dezelfde werkjes van, een, van kinderen of zo. Dat, uh, ja, dat, dat komt niet voor, want iedereen heeft zijn eigen verhaal. En iedereen heeft daarbij ook zijn eigen verwerking en doet dat helemaal op zijn eigen manier. Ze komen van overal over de wereld. Heel vaak uh, verhalen komen ook uh, over van ja, ik ben vandaar naar daar gevlogen en zo. Dus ja, bij de kleuters, uh, ene kleutergroep is op dit moment uh, vliegen en vliegtuig en dat soort dingen is een, een duidelijk thema. Alles is gericht op het welbevinden van kinderen en we kunnen er ook niet omheen, want elk kind hier dat zit daar hangt een verhaal aan. Handen. Kan je op je knieën leggen of in je schoot. En je ogen houd je schuin voor je op de grond of je doet ze dicht. Je mag zelf kiezen wat jij fijn vindt. Een gevleugelde uitspraak is hier van het gaat elke dag regenen. Dat kan gewoon zijn uh, dat ze met verschrikkelijke problemen zochten, ze al van huis gaan en uh, ja, hier aankomen en... Uh, helemaal in de war zijn, uh, waar we gelijk op in moeten spelen. Ja, maar het kan ook zijn dat ze uh, ja, uh, net weer vreselijke verhalen hebben gehoord van hun familie uit Syrië of uh, waar dan ook vandaan. Zeg maar. en, ja, dat, dat komt elke dag in school binnen. Al mijn collega's zijn daarop ingesteld. Van, uh, er kan elk moment van de dag kan er iets zijn met een kind. Als een kind zich niet goed voelt, heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat. Dat dat het gevoel heeft van ik ben veilig en ik heb een veilige plek. En dan is de basis gelegd voor onderwijs en dat een kind ook wat in zich op kan nemen. Ik vraag altijd aan het kind. En dan zeg ik, goh, ik zie dat je vaak uh, ruzie hebt. Of ik zie je vaak op de gang zitten. Of ik zie je vaak alleen zitten buiten. Zou je het fijn vinden om daar eens over te praten met mij. En bijna altijd zeggen kinderen, ja dat wil ik wel. Dus we hebben allemaal ontzettend behoefte aan een beetje aandacht. Dat iemand ze ziet en naar ze luistert. Daar begint het mee. Het is gewoon leuk in de klas. Maar er zijn soms problemen dat lossen op. We doen bijvoorbeeld een vergadering. De gele, dat is een compliment. Omdat de mensen die, die heeft mij geholpen, die heeft vriendelijk tegen meedoen. Ik heb wel eens ruzie gehad met iemand, was ik heel verdrietig. En toen moest ik samen met diegene naar je vinniken en toen had ik uitgepraat. Als je naar de twee kanten van een verhaal luistert, dan kan je ook een beetje horen wat er misschien mis is gegaan. Ik wil een dokter worden, maar ja, euh, dus als, als je dokter wil worden, dan moet je een beter gedrag hebben en zo. Um, zo was er bijvoorbeeld vorig jaar een jongen in groep 7. Maar in, uh, naarmate hij langer op school was, werd zijn gedrag steeds slechter. En langzaamaan vertelde hij... Uh, dat zijn ouders heel hoog opgeleid zijn. En nu hier dus eigenlijk als vluchteling. Die papieren zijn allemaal niet geldig. Dus ineens hebben ze alles achter zich gelaten. En die kinderen zijn natuurlijk nu degene waar de verwachting op ligt. En hij zou ook, van, ja, ik vind taal heel moeilijk. Dus hij kan eigenlijk voor zijn gevoel de verwachtingen niet waarmaken. Want in de klas kom je nooit op het diepere verhaal. Op het moment dat ze een vertrouwensband opbouwen met zo'n kindercoach, dat ze na drie of vier gesprekken toch met dat verhaal komen. Ja, en dan, ja, dan schrik je dan wezenloos ja, van wat er allemaal speelt in, in die gezinnen of bij dat kind zelf. Het is zo belangrijk dat we dat nu weten en dat inderdaad uh, over in gesprek kunnen gaan. Waardoor ze ja, toch rustiger worden, waardoor je gezichten ziet veranderen die altijd. Dat gespannen hebben gestaan, en die dan opeens een soort ontspanning krijgen. Je tilt de berg weer op en zet hem op zijn eigen plek. En je wordt langzaam weer jezelf. Maar je blijft de stevigheid van die berg in jezelf voelen. Jij kunt dus helemaal blij door de docenten, directeuren, allemaal. Je ziet wel de vrolijkheid. Het is een huis. Ik kom zelf uit Noord-Brabant, daar is het heel anders, hier is het heel anders. Ik wil nu thuis zitten. Zo snel mogelijk vrienden maken. Ik vind het leuk om te hier werken. Dus ik kan van kinderen, als er maar iets nodig is in de klas, zeg maar, helpen. Dat is ook veiligheid, hè? dat het duidelijk is. Zo, zo gaan we hier met elkaar om. Zo doen wij het hier. Zeg, zeg ik ook wel eens tegen de kinderen, ja ik ben wel streng. Dan zeggen ze nee hoor omdat je gewoon allemaal weet, ja, haar moet je dat of dat niet doen? Ik heb vorig jaar eentje afgeleverd naar het onderwijs En uh, echt een hele moeilijke jongen. Uh, individuele hulp op gehad. Uh, hele gesprekken met die vader gehad. En die was altijd maar boos op school. En elke keer weer benadrukt van, ja, maar opvoederen doen we het samen. Ja, we zorgen er samen voor dat hij gelukkig naar het onderwijs gaat. De laatste weken kwam hij naar me toe en uh, het is uh, goed gegaan, hè? Ja, ik zei, het is goed gegaan. Ja, zei, hebben we samen gedaan, hè? Ik zei, ja, hebben we samen gedaan. Sto sterren uitdelen. We zijn vriendelijke in het beleven. We helpen elkaar. houden rekening met elkaar. We de rekening met, met elkaar. Netjes met en, de materialen omgaan. En dan gaat de voorzitter zeggen, wie, wie stemt op diegene? En, en als je bijvoorbeeld je vinger opsteekt, dan ga je op hem stemmen. Ja, die is best in helpen, omdat hij mij vanochtend had geholpen. Ja. En hoe voelt dat dan? Heel goed, want dan weet jij dat, dat je iets doet voor het van het klas. Hallo, goeiemiddag allemaal. Het is vier uur. Dus uh, wij willen weer beginnen met uh, het tweede deel van deze webinar. Wil jij je geluid nog uitzetten, jullie? Ik uh, moet even nog hier technisch regelen dat onze niet onze beide laptops aanstaan. Um, welkom allemaal bij dit uh, tweede deel van de webinar. Uh, hierbij gaan we ons richten op welbevinden op school. Uh, eigenlijk het brede verhaal over welbevinden op school. En dan focussen we daarbinnen op vluchtelingen, kinderen en andere nieuwkomers. Ik was eerst even benieuwd of iedereen mij goed kan horen. Als dit niet zo is, willen jullie dat dan in de chat aangeven. Dan kunnen we kijken uh, wat we daar nog aan kunnen doen. Ik zie alvast een duimpje binnenkomen, dat is fijn. Um, dan ga ik voorlopig even door. Uh, ik ben Anne de Haan. Ik werk bij VAROS en um, ik doe deze webinar samen met Jolien van Leer. Die komt uh, even in beeld. Stel jij maar eerst even voor je, Jolien, dan uh, heb jij dat alvast gedaan. Goedemiddag, ik ben Jolien van Lier, ik werk bij de GGD Haaglanden, normaal gesproken als gezonde schooladviseur en adviseur gezondheidsbeleid en uitvoering. En ben projectmedewerker voor het project Welbevinden op school. Dank. Nou, en, uh, Ik ben dus Anne de Haan, ik werk bij FAROS. Ik zal zo nog iets meer vertellen over uh, wat FAROS precies is. Maar ik werk hier als um, projectleider binnen het project Welbevinden op school. En dat doe ik vanuit ons team jeugd, of eigenlijk ons team Gezond opgroeien. En um, nou, binnen dat team uh, houden we ons bezig met uh, uh, nou, alles rondom jeugd en uh, gelijke kansen voor dat verschillende groepen uh, binnen de samenleving op een gezonde manier uh, kunnen opgroeien. Um, ik wil eerst even wat huishoudelijke mededelingen doen. Dat uh, lijkt me wel zo handig. Wij zitten hier dus met z'n tweeën, Jolien en ik. Uh, wij zullen om en om uh, het woord hebben hier. En dat doen we ongeveer om de drie uh, sheets. Dus dan hebben we hier even een wissel. De andere persoon uh, beheert dan de chat. Dus mochten er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust op de chat. Uh, dan zal de andere persoon, in dit geval uh, Jolien op dit moment... Kijken of ze de vragen direct kan beantwoorden. En als er vragen zijn die we live in de uitzending uh, kunnen beantwoorden. Dan uh, kunnen we jullie uh, het woord geven. Um, even kijken. We zullen ook achteraf kijken uh, van welke vragen er allemaal zijn. Dat we die verzamelen. En dan nog iedereen uh, vraag en antwoord nasturen. Dat doen we samen met de vragen die voor het team up binnengekomen zijn. Uh, zodat uh, iedereen uiteindelijk. Uh, alle vragen en antwoorden nog um, nakrijgt. En dat geldt ook voor de mensen die helaas niet aanwezig konden zijn. Uh, op het laatste moment. Um, even kijken. We hebben natuurlijk gezien dat er. Uh, ja, wat voor. Uh, uh, welk, wat de deelnemers zijn, wat jullie functies zijn. En ik zag heel veel vanuit het onderwijs erbij zitten, maar ook vanuit de GGD. Uh, sommigen zijn wellicht zelf ook schooladviseur. Dus. Uh, we beseffen dat er natuurlijk ook. Uh, heel veel mensen tussen zitten die wellicht al heel veel ervaring hebben. Uh, met welbevinden op school. en um, wat voor vorm dan ook. En we gaan het straks dus hebben over de gezonde aanpak. Uh, gericht op welbevinden. Um, dus daarbij willen we vragen: als er mensen zijn die al ervaring hebben. met de gezonde. schoolaanpak en dan specifiek voor het thema welbevinden. een ander thema kan ook hoor. Uh, geef dat dan in de chat aan en dat kan nu. Want dan willen we later. Um, ja, wellicht jullie uh, de mogelijkheid geven om daar iets over te vertellen. Want het is ontzettend leuk, juist nu we met zoveel mensen ook bij elkaar zitten. Uh, nou ja, om van elkaar ook te horen en te leren. En uh, nou, dat zijn vast goede, leuke voorbeelden uh, te vertellen. Dus laat het alsjeblieft weten in de chat. En dan uh, kunnen we later um, ja, kijken uh, dat we iemand nog uh, aan het woord kunnen laten. Of meerdere personen. Oké. Okay, um... Dan ga ik nu de. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Dan gaan we nu verder met de volgende. Dat doet hier nog niet helemaal. Ja. Um, nou ja, ik werk dus bij FAVOS, dat is een expertisecentrum gezondheidsverschillen. Um, wij, nou ja, onze missie is het terugdringen van grote uh, gezondheidsverschillen. Waarbij het uitgangspunt is dat uh, we uh, willen dat er gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland is. Um, de mensen voor wie het doen zijn uh, mensen nou ja, van alle leeftijden uh, die om wat voor reden dan ook een verminderde toegankelijkheid hebben tot de gezondheidszorg. Of die een uh, verminderde kans hebben op gezond oud worden. Um, maar dan kun je denken aan bijvoorbeeld mensen uh, met een vluchtelingenachtergrond of met een migratieachtergrond. Maar ook uh, mensen die een sociaal-economische uh, positie verkeren of die om wat voor reden dan ook. Um, nou ja, een hogere kans hebben op, minder, uh, ja, op een wat slechtere gezondheid. En daarbij dus ook dat de zorg op wat voor redenen ook voor hen minder toegankelijk is. En hebben mensen met een andere taal of culturele achtergrond, kun je je voorstellen dat uh, letterlijk de culturele of de taalbarrières aanwezig zijn. Maar ook voor mensen die in Nederland uh, zijn geboren en getogen, uh, kan de manier waarop er uh, vanuit de zorg, letterlijk vanuit zorgprofessionals gesproken wordt, uh, heel ingewikkeld voor hen zijn, waardoor um, de zorg ook lang niet altijd optimaal is. Um, en, uh, dat zijn dus de groepen voor wie we het doen en ook met wie we het doen. En, uh, de personen waarmee we daarbij ook natuurlijk samenwerken zijn de gezondheidszorgprofessionals zelf. Maar ook zeker de uh, professionals in het onderwijs. Um, en ook uh, professionals in de gemeente. Want het gaat natuurlijk heel erg om de samenwerking tussen nou, de mensen zelf, de zorg, de gemeente, het onderwijs. Hè. Dus dat zijn allemaal belangrijke partners van ons. Um, en uh, binnen het onderwijs, uh, ja, we zien het onderwijs als een ontzettend belangrijke partner. Juist om, uh, in het geval van kinderen en jongeren, um, hè, die gezondheid en dan ook die psychische gezondheid. Maar zeker ook de uh, lichamelijke gezondheid om daar Um, naar nou, een grote rol in te spelen. Daar gaan we zo op verder. Want wat gaan we vandaag doen? Uh, we gaan het hebben over welbevinden op school en dan specifiek volgens de gezonde schoolaanpak. Daar gaat Jolien zo wat meer over vertellen en we gaan het hebben over sociaal emotioneel leren. Um, daar gaat ook Jolien wat meer over vertellen. Dus dat is eigenlijk het bredere verhaal en daarna uh, gaan we inzoomen op wat uh, op vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers. En dan specifiek wat de school voor hen kan betekenen. En ook wat we van de scholen tot nu toe geleerd hebben. Want we werken binnen uh, ons programma Welbevinden op school. We samen met heel veel scholen verspreid over het land. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk al ontzettend veel van geleerd. Uh, waar, uh, ja, en dat geleerde is natuurlijk ook heel prettig om dat weer te kunnen delen met anderen. Uh, dus dat gaan we straks doen. Um... Ik ga ook tussendoor een aantal dingen met de Mentimeter doen. Daar gaan we nu mee beginnen. Uh, dus de vraag is of jullie de telefoon erbij willen pakken. Dan ga ik intussen overstappen naar de Mentimeter. Oké, okay, beste mensen, daar is dan toch echt de Mentimeter. <laughs> ga op je telefoon naar www.menti.com. En zoals jullie zien, daarboven de code 338756. En dan is dus de vraag... Uh, wat is welbevinden op school voor jou? En je kunt een aantal termen invullen. En um, nou, denk gewoon breed. Als je denkt aan het welbevinden van de leerlingen of het welbevinden van jezelf, uh, het welbevinden van de school als geheel, welbevinden van de ouders. Wat zijn dan belangrijke um, nou ja, zaken, thema's uh, waar je dan aan denkt? We zijn heel benieuwd. Als het goed is verschijnen er dan zo meteen uh, de woorden in beeld. Kijk, ik zie al wat verschijnen. Fit, mentaal en fysiek. Plezier, veiligheid. Kijk, lol hebben verdriet kunnen delen. Gezondheid, veilig voelen. Veiligheid wordt steeds groter. Hè? Dat betekent dat meerdere mensen dat uh, kiezen. Ook vertrouwen en plezier is, uh, wordt steeds groter. Ja, dat blijven eigenlijk de drie hoofddingen. Ook wel verdriet kunnen delen. Veiligheid is van. gezondheid, vriendschap, acceptatie, zelfbewust. Mooi, dit, uh, dit laat al zien dat het uh, echt om verschillende thema's dus eigenlijk gaat. Um, hè, zowel eigenlijk nou ja, hoe je je voelt als dat het uh, gaat om uh, je mentale uh, welzijn als dat het gaat om het sociale welzijn want je ziet dat vriendschappen erin terugkomen um, nou, dus echt, het is echt leuk om te zien dit zijn inderdaad de dingen die we ook veel op scholen uh, als wij op een open manier met de scholen in gesprek gaan dan uh, zie je eigenlijk dat heel veel verschillende uh, thema's uh, echt wel geassocieerd worden met het uh, welbevinden dat je eigenlijk aan al deze thema's zou, uh, zou willen werken. Nou mooi. Dank jullie wel. Um, even kijken. Dan hebben we een volgende vraag. En dit, uh, hier willen we iets specifieker inzoomen op uh, vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers. Want welke aandachtsgebieden zijn van belang als het gaat om deze kinderen. Net hebben we natuurlijk allerlei thema's genoemd. Heel veel zijn natuurlijk ook voor deze kinderen van belang. Maar we zijn benieuwd. Uh, of jullie nog aandachtsgebieden hebben waarvan je zegt dit is specifiek voor deze kinderen nog belangrijker. En dat wil niet zeggen dat het niet voor andere kinderen dan ook meteen belangrijk is. Ook hier kun je weer meerdere termen invoeren. Kijk, interesse weten zijn zo. Thuistaal, ja. Veiligheid ook hier weer heel belangrijk. Vaste huisvesting, ja, ja, ja. Voor dat gevoel van veiligheid natuurlijk ook en het kunnen bouwen aan de toekomst. Taal, ook weer thuisstaal. Nonverbale communicatie, culturele sensitiviteit. Ja, dus uh, toch echt wel uh, zaken die net niet per se genoemd worden. Wedden, ook heel veel wel. Grip, basis. Taal. Ja. Mooi, dus veiligheid, thuistaal en taal zijn de dingen die uh, hier heel groot in worden. En dan ben ik benieuwd, wil iemand die thuistaal heeft uh, genoemd, dat kun je in de chat aangeven, wil die daar iets meer over zeggen van um, wat dan bedoeld wordt met thuistaal, op wat voor manier dat belangrijk is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, kun jij zien, Jolien, of iemand in de chat aangeeft of die daar iets over wil zeggen? Als niemand erover wil zeggen, is het natuurlijk ook prima. Maar... Oh, er worden in de chat nog extra dingen ook genoemd. Oh, dat is waarschijnlijk van mensen die dan niet uh, in kunnen loggen. Innerlijke rust, vrede en harmonie wordt nog extra gezegd. Ja, oh, dat zijn ook mooie termen. Oh ja, geborgenheid, gehoord worden. Dat zijn ook dingen die nog extra serieus. genoemd worden. Ja, serieus genomen worden. Oké, okay. mooi. Oké, okay, dus wordt in de chat gezegd, thuisstel is belangrijk om gezien te worden. Ja, ja. Dus dan gaat het er denk ik om uh, dat kinderen... Zich erkend voelen ook in hun uh, eigen taal. Hè? Dat er inderdaad gezien wordt dat het een macht zijn. Uh, en dat je op die manier jezelf uh, ja, gezien voelt. Dat je van oké. Okay. Ja, Mooi, hartstikke mooi. We gaan ook al deze termen bewaren. Dus uh, mooi om uh, later nog uh, iets mee te kunnen doen. Hartstikke bedankt. Dan gaan we terug naar uh, de presentatie. Kijk, en nu gaat het allemaal een stuk soepeler. Dat was de Mentimeter. Um, nog even dit. Hè. Ik denk dat uh, heel veel dat ook uh, wel weten. Maar het is uh, belangrijk om, wel te, om altijd te beseffen. Uh, over wie hebben we het nou eigenlijk. als je het hebt over vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers. Want het verschilt natuurlijk ontzettend met waar je als school zit. Um, wie die nieuwkomers kunnen zijn. In het primair onderwijs hè, heb je vaak uh, scholen met bijvoorbeeld een taalklas. één of meerdere taalklas. En soms heb je scholen die. Helemaal een nieuwkomerschool zijn en in het middelbaar onderwijs heb je vaak ISK's. Dus dat zijn echt aparte um, he, scholen eigenlijk of aparte klassen binnen een wat bredere school. Maar daar is de interactie met de rest van de school vaak wat minder aanwezig dan in primair onderwijs. Maar in alle gevallen zie je afhankelijk van waar zo'n school staat dat uh, de nieuwkomers uh, uh, dat wat andere groepen kunnen zijn. Um, ja, dus waar heb je het dan over? Over inderdaad vluchtelingen. Hè. Dat zijn echt degenen die natuurlijk vlucht zijn vanwege oorlog en geweld. Uh, alleenstaande minderjarige uh, vreemdelingen. Dat zijn degenen die um, hier alleen zijn gekomen zonder ouders. Dat zijn uh, vaak de, uh, tussen de 12 en 18 jaar. Um, gezinsherenigers, dus de uh, kinderen of de jongeren die zelf um, niet per se uh, de vlucht, of in ieder geval dat het gezin niet gezamenlijk de vlucht heeft gemaakt, maar dat een van de ouders hier als eerste kwam, uh, of een oudere broer of zus, en dat later uh, de rest als gezinshereniger uh, hierheen zijn gekomen. Het zijn ook uh, migranten die hier dus uh, om andere redenen dan um, nou, per se oorlog en geweld, maar om uh, um, andere redenen uit hun thuisland zijn gekomen, maar ook expats. Dat zijn ook uh, dat zijn natuurlijk. Ouders die hier, echt voor, die hier echt vaak uitgenodigd zijn om hier te komen werken tijdelijk een aantal jaar. Maar dat zijn ook leerlingen die in die taalklasse terechtkomen. En wat deze leerlingen natuurlijk allemaal gemeen hebben, is dat zij um, hier nieuw zijn. Dat de cultuur in meerdere of mindere mate anders is. Dat de taal anders is. Um, dat ze zich ontheemd voelen. Dat ze mensen uit uh, hun thuisland missen. Um, noem maar op. Dus er zijn heel veel overeenkomsten tussen deze uh, groepen kinderen. Maar het is belangrijk om te zetten wie het allemaal kunnen zijn. Um, dan gaan we over naar Jolien. Naar de volgende sheet. Dan gaan we even wisselen van plek. Jolien, ik ja. heb hem al voor je klaargezet. Dit deel uh, gaat over... Ben ik goed verstaanbaar? Ook maar even opnieuw vragen. Hè? Wat duimpjes omhoog. Als het niet zo is, uh, uh, meld het vooral in de chat. En, uh, nou, super. Kijk, Yvonne. Uh, een aantal uh, uh, van jullie uh, zijn er niet heel veel, uh, die hebben in de chat laten weten dat ze al ervaring hebben uh, met het werken volgens de gezonde school aanpak. En um, uh, welbevinden op school is, is geïntegreerd eigenlijk in de landelijke aanpak van de gezonde school uh, vanuit uh, de GGD uh, Groen Nederland, uh, het RIVM uh, en de onderwijsraden. Uh, en de visie, het komt eigenlijk vanuit, uh, vanuit het buitenland, uh, de international school approach. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat iedereen en alles rondom dat kind meegenomen wordt in de aanpak, uh, gericht op het welbevinden. Um, en dat het uh, plaatje rechts beneden of misschien wel links van jullie, dat het er andersom staat. Maar dat, dat tekent in ieder geval dat die school, die staat zo centraal met uh, diversiteit van kinderen erin. Um, het psychisch um, uh, en sociaal welbevinden uh, heeft hierbij uh, veel aandacht. En rondom die kinderen zijn uh, de leerkrachten en docenten erg belangrijk, uh, ouders belangrijk en wordt er op een aantal onderdelen gewerkt en ingestoken. Dat betekent vroegsignalering en preventie uh, en de zorg. Um, de gezonde scholaanpak is uh, op vier uh, niveaus of pijlers zoals we dat noemen ingericht. En het begint met educatie, omdat uh, het uitgangspunt is dat elke school eigenlijk wel aandacht heeft voor een pedagogisch klimaat en welbevinden. Um, en, uh, en daar ook uh, lessen of op de een of andere manier activiteiten op heeft, uh, gericht op het versterken van die sociaal-emotionele ontwikkeling. Uh, en dat kan je op heel veel diverse uh, manieren kun je dat doen. Uh, later in deze uh, sessie uh, kunnen, we daar, uh, kunnen we daar indien wenselijk in ieder geval verder op, uh, op doorgaan, als jullie dat graag willen. Um, een tweede pijler is uh, signalering en zorg. Uh, daarbij is het belangrijk dat binnen een school die zorgstructuur uh, goed op orde is. En uh, dat er aandacht is voor signalering en daar waar nodig een overdracht is naar interne of externe zorgverlening. Uh, en binnen de school kun je, die, uh, uh, kun je dus verschillende medewerkers eigenlijk hebben die gericht zich gericht bezighouden met de zorg. Uh, en als dat niet afdoende is, uh, dat je in ieder geval dan ook binnen je gemeente, waar de school staat, uh, de kanalen snel en, uh, en helder hebt. Um, bij de derde pijler uh, staan de sociale en fysieke omgeving centraal. Bij nou, de sociale omgeving bedoelen we um, uh, de mensen die een belangrijke rol hebben om het kind. En dat is binnen de school natuurlijk schoolpersoneel en zorgpersoneel. Maar buiten de school uh, zijn de ouders ook een hele belangrijke uh, groep. Die uh, we eigenlijk in deze gezonde school aanpak van het begin af aan um, dat je inzet op welbevinden wil meenemen. In de fysieke omgeving, daarbij gaat het om binnen de school, belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Dat is niet altijd dat dat heel bewust gebeurt, maar juist kleuren kunnen heel veel doen, meubilair kan veel doen, gezellige zitjes. Maar ook buiten is het van belang. Daar hebben jullie in het, in het eerste gedeelte al via het onderdeel van team-up, nou ja, zelf een aantal zaken mogen ervaren. Oefeningen, bewegingen die ook in een buitenomgeving uh, plaats kunnen vinden. Dus, dus dat is ook belangrijk van hoe die wordt ingericht. Um, hierin zit ook een onderdeel uh, deskundigheidsbevordering. En dat is met name belangrijk omdat het niet altijd vanzelfsprekend is dat, uh, dat schoolpersoneel, leerkrachten en docenten alle vaardigheden eigenlijk op het gebied van veld bevinden, gericht op vluchtelingenkinderen, allemaal zomaar in de vingers hebben. Uh, heel veel bij jullie hebben dat wel, want, want je, zit op een, hè, je, je werkt mogelijk op een, uh, op een school alleen maar met, uh, met vluchtelingen, kinderen of nieuwkomers. Uh, maar zo zijn niet alle scholen ingericht, dus niet alle teamleden um, ja, zijn, daarvan, zijn daarbij evenvaardig. Um, en de vierde pijler is beleid. Goed pedagogisch klimaat is heel erg belangrijk. En eigenlijk um, nou ja, alles wat je doet aan activiteiten, uh, maar ook welke visie draag je eigenlijk met, uh, met je team... Uh, en spreek je daarover met ouders, wat vinden zij belangrijk en wat vinden de kinderen belangrijk, is belangrijk om vast te leggen. Um, want nou, goed, het komt wel eens voor dat op het moment dat je denkt dat je gewoon heel goed bezig bent, uh, maar je hebt zaken niet op papier staan dan, uh, en mensen verdwijnen van een school, dan zou dat gewoon heel erg zonde zijn als het in elkaar klapt. Dus het is een grote meerwaarde als je hetgeen wat je doet ook vastlegt uh, in uh, beleid. Um, ja, oké, okay, volgende dia. Um, Sociaal-emotioneel leren. Ik ben heel erg benieuwd uh, wie van jullie die theorie kent. Misschien uh, zou je daar een uh, reactie op willen geven in de, in de chat als jullie hiermee bekend zijn. Um, hij is van uh, Kees van Overveld. Uh, het staat eigenlijk aan de, aan de grond en aan de voet van de ontwikkeling van, uh, van het hele project Welbevinden op school. Omdat we dat zo ontzettend uh, belangrijk uh, uh, vinden uh, en, en zijn meegegaan in die visie van, uh, van Kees. Um, dat het, het, het schoolse, de, de, de, de, de theoretische vakken, hè, de taalvaardigheid en het sociaal-emotioneel leren, uh, daar vindt hij van als uh, pedagoog en trainer dat dat heel erg met elkaar een balans moet zijn. En um, hij gaat uit van de, van de theorie dat als er een betere balans is, dat dat ook uh, uh, zorgt voor minder gedragsproblemen, bijvoorbeeld in de klas, in die groepsvorming. Dat dat heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Um, en uh, als die problemen zich wel al voordoen, dus als er gedragsproblemen zijn, dan, uh, dan kun je nog steeds uh, effectief werken met sociaal-emotioneel leren om dat uh, in te dammen en om daarin uh, het kind uh, zaken aan te leren met die sociaal-emotioneel leren, dat richt zich dus op, um, op vijf competenties. Die ga ik niet oplezen, want die kunnen jullie zelf zien in deze cirkel. Um, en dat zijn uh, wetenswaardigheden en, en activiteiten uh, die, uh, nou, die daar voorbeelden van, uh, van zijn om daar uh, mee te werken. En het gaat er uh, vooral om, uh, om, uh, om te leren met jezelf om te gaan uh, uh, en met de ander... Um, en leer, de, de intentie daarbij is dat leerlingen die uh, hun eigen emoties ook goed begrijpen, dat die daardoor uh, zich beter kunnen inleven in de gevoelens uh, en het gedrag van een ander. Uh, nou, dat resulteert zich eigenlijk doordat, je, doordat die kinderen ander minder snel pijn doen of verdriet doen uh, of een ander kwetsen. Terwijl hè, in, in, in de normale wereld ook veel kinderen dat eigenlijk niet altijd gewoon in de gaten hebben wat gedrag met een ander doet. Dat is de theorie die, uh, die hiervan uitgaat. Um, en een ander positief resultaat uh, hier van deze theorie is dat, um, uh, dat de kinderen hierdoor beter relaties kunnen onderhouden. Maar het geldt in principe ook voor volwassenen. Dus ook teams kunnen hier uh, veel aan hebben. Wat kan school bieden aan, uh, aan nieuwkomers? Nou, een hele hoop. Ik denk dat scholen naast het schoolsleren dus een hele hoop op, uh, op welbevinden kunnen bieden voor, uh, voor nieuwkomerskinderen. Uh, en ik wil eigenlijk even nagaan of uh, Nico nog uh, in de zaal zit. Uh, en Nico, ik zou jou willen vragen om de mute uh, aan te zetten. Uh, uh, de, voor, voor de andere deelnemers. Ik, uh, ik ken Nico omdat ik uh, regelmatig op zijn school kom. Uh, en Nico aan het begin van de pilot uh, Welbevinden op school um, uh, nou ja, enthousiast werd om te laten zien aan anderen van wat doen wij nou eigenlijk. Uh, de mensen die tijdens de pauze zijn blijven zitten uh, en de film van de parkschool hebben gezien, um, die, uh, die hebben daar een beetje een zicht op kunnen krijgen. Uh, voor degenen die het niet hebben gezien, die zouden na de webinar of op een ander moment uh, naar de website kunnen gaan, www.welbevindenopschool of naar de VAROS-website. Uh, en, um, uh, en dan wordt informatie trouwens na, de, na deze webinar ook gedeeld en dan kunnen jullie zien. Maar Nico, ik wil jou graag uitnodigen om een toelichting te geven van wat kan de school eigenlijk kan bieden. Ja, even kijken. Ben ik te verstaan? Ja. Ja, oké. Okay. Dat is mooi. Ja, <lacht> oké. Okay. Um, ja, wat heeft de school te bieden? Um, nou, wij, uh, ja, wij, hebben natuurlijk een school waar uh, behoorlijk veel uh, vluchtelingenkinderen binnenkomen uh, en andere nieuwkomers. Um, maar uh, buiten dat hebben wij ook een uh, heel veel kinderen die uit, uh, ja, best gezinnen met uh, problemen komen. Dus wij hebben echt, uh, ja, Elke dag hebben we veel problemen het hoofd te bieden op school. Um, nou, wat wij belangrijk vinden is dat alle leerkrachten daarop ingespeeld zijn. Dat die uh, er voelhorens voor hebben. Dat ze echt in de gaten hebben wanneer er iets met een kind aan de hand is. Um, dat ze daar ook gelijk over in gesprek kunnen. Dat, daarvoor is het belangrijk dat wij uh, een kindercoach op school hebben. En die is ook bijna elke dag bereikbaar. En uh, <totstukkig> nou, mocht het zo zijn dat ze toevallig net met een groot probleem komen op die ene dag dat de kindercoach er niet is, dan uh, zorgen we ervoor dat ze alsnog op school komt om uh, toch die kinderen te woord kun, te kunnen staan. Uh, maar verder kunnen ze ook uh, bij mij terecht en bij de interne begeleider, want we zijn allemaal ingesteld op uh, problemen het hoofd bieden. Dat is uh, vooral het, uh, superbelangrijk. En daarnaast uh, is ons hele programma afgestemd op uh, ja, het welbevinden van de kinderen. Dus zorgen dat ze het plezier hebben op school. Uh, we praten heel veel met de kinderen. We zijn een freneschool. Waar het sowieso al heel belangrijk is... om uh, veel met de kinderen te praten. Er wordt veel in de kring gezeten. Er wordt vergaderd. Er wordt overlegd. Uh, ze kunnen met klachten komen. Ze kunnen met complimenten komen. Uh, en dat uh, de hele week door. En dat gebeurt ook eigenlijk vijf dagen in de week. Dus uh, een omgeving bieden... waar ze zich kunnen uiten... Uh, soms in de hele groep, maar als het nodig is ook uh, individueel bij de kindercoach of bij een van de andere leerkrachten of bij mij of bij de interne begeleider. Dankjewel uh, Nico voor uh, deze toelichting. Ik wil hiermee je afsluiten dat uh, dat was zowel op, uh, op de film te zien natuurlijk en dat heb jij uh, zojuist ook al toegelicht in, uh, in je verhaal is dat de kinderen, niet alleen de kinderen, maar ook de ouders zich echt thuis voelen bij jullie op school. En uh, nou ja, dat geeft natuurlijk ook gewoon een lagere kans op, uh, op stress uh, en, en angsten zoals hier beschreven. Um, wij gaan wel even een wisseling doen, want uh, Anna die, uh, gaat de volgende dia's uh, behandelen. Zo. Ook namens mij, uh, veel dank Nico. Altijd leuk om, uh, om het verhaal van jou weer uh, even te horen. Super. Ik um, ga even wat dieper in op ons uh, uh, project. Wat wij nu doen, um, is eigenlijk binnen die uh, gezonde aanpak en binnen dat thema welbevinden, uh, willen we natuurlijk zoveel mogelijk leren. En dat doen we door middel van het uh, betrekken van allerlei pilotscholen. En uh, uiteindelijk gaan we dan al het geleerde... Um, dat, eh, dat brengen we dan weer terug naar de, het landelijke, zeg maar. Dus alles, eh, dus om het goed te kunnen borgen. Zodat bijvoorbeeld gezonde maar ook alle, eh, de mensen die in de school werken, noemen we op. Zodat die gewoon zoveel mogelijk eh, kunnen leren van, eh, van de anderen. En binnen dit project gaan we dus eh, op de scholen. We kijken echt wat is daar nodig. Dus we gaan met een groep leerlingen, met een groep ouders en met een groep stakeholders noemen we dat. Eh, en dat zijn een aantal docenten vanuit uh, de school. Uh, als, uh, hè, als er een taalklas op die school zit, dan is het altijd een docent uit de taalklas. Dat zijn uh, degenen die met zorg te maken hebben op die school, bijvoorbeeld een zorgcoördinator. Uh, maar dat zijn ook zeker mensen uh, die om die school heen zitten. Dus uh, soms zit er een wijkverpleegkundige, een jeugdverpleegkundige aan tafel, soms zelfs een wijkagent. Um, en vanuit de zorgcoördinator zit hij ook altijd bij. Die heeft een ontzettend belangrijke rol vaak, um, de directeur zit er vaak bij. Nou ja, op die manier kijken we dus echt uh, wat is op die school nodig. En we, gaan heel, we starten heel vrij met wat is voor jullie welbevinden. Wat we eigenlijk nu met deze groep ook gedaan hebben. En daarna gaan we echt dieper in op uh, wat gaat hier goed en wat niet. En wat is er nodig. En dan gaan we echt op al die thema's in waar Jolien net over heeft verteld. Dus hè, je kijkt naar uh, wat kan er met de ouders. Uh, wat kan er met de interne zorgstructuur, de externe zorgstructuur. Uh, wat in, in het beleid uh, wat moet daar gebeuren um, ten aanzien van de educatie. Wat voor programma hebben jullie uh, om, om dat sociaal-emotioneel leren en die sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen? En dan, hè, dan is bijvoorbeeld Team Up is dan uh, een programma die een school uh, kan gaan inzetten. Um, nu wil ik graag weer. Uh, oh ja, ik had eerst nog een mooie quote. want dit is in een van de sessies met leerlingen um, is is dit. Iets wat een leerling uh, vertelde. Uh, ik zal het even ook voorlezen. Ik heb last van depressies en dat komt door mijn moeder die is overleden. Als ik denk aan mijn leven beëindigen, dan doe ik dat niet omdat ik dan denk aan de mensen die me gaan missen. Met mijn vader ben ik niet close, want ik ben niet door hem opgevoed. Ik zag hem alleen soms. Ik ben opgevoed door mijn moeder en mijn stiefvader. Ik ben iemand die er van buiten blij uitziet, maar van binnen ben ik gebroken. Ik lach en doe alsof het oké okay gaat, maar ik lieg, want van binnen ga ik kapot. Nou, dat is natuurlijk een vrij heftige quote. Gelukkig is het niet, uh, is het niet dat, uh, dat we dit van alle leerlingen voortdurend horen. Uh, maar wat hier zo, um, uh, nou, wat hier uh, bij speelde, is dat toen wij dit hadden besproken, er waren in deze klas waren uh, veel leerlingen waar iets mee aan de hand was, onder andere leerlingen met vluchtelingachtergrond, maar dat de directeur daarna zei. Uh, dat ze lang niet van alle kinderen dit al in beeld hadden. En dat kinderen dus heel vaak uh, natuurlijk van buiten iets anders laten zien uh, dan van binnen. Dus dat het zo ontzettend belangrijk is om juist ook bij de kinderen die het allemaal in te houden. om te kunnen signaleren bij tijd en waar nodig hulp uh, te bieden. Wat ik nu wil doen is misschien een beetje een spannende, want we hebben natuurlijk net mis. Maar uh, we, hebben niet, um, ja, we, zitten, we hebben nog ongeveer 10 minuten. Speel dus toch gaan doen omdat ik dan van jullie kan horen waar jullie meer over willen horen. Um, um, en we kunnen helaas mensen. niet de mensen mee nu zelf doen, want die krijgt op een manier niet gedeeld. Um, maar ik wil graag van jullie horen: kunnen jullie het in de chat aangeven? Zo gaan we het nu doen. Dan kan Jolien even de telling opnemen. Willen jullie meer horen over dus die educatie? Dus wat voor programma's, of eigenlijk wat hebben we geleerd van de scholen wat er specifiek nodig is bij deze groepen? Want heel veel programma's die er zijn, zijn bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld niet voor deze groepen uh, geschikt en dan heb je wellicht iets anders nodig. willen u meer horen over signalering en zorg, meer over die samenwerking met de ouders, meer over deskundigheidsvordering of meer over het perspectief? Gaan we proberen om twee uh, in ieder geval nog meer over te vertellen. Dat zegt iemand. Ja. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dat is het nu? Ja, en de andere is het van 5. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> We hebben meerdere suggesties van 1, 2, 5 afwerken. Of, uh, en die samenwerking met ouders is een aantal keer genoemd. Dus ik ga starten met samenwerking met ouders. En daarna um, ga ik gewoon van bovenaan weer beginnen. Uh, rondom die samenwerking met ouders. Um, nou ja, wat je natuurlijk op deze scholen ziet... Wat, we eigenlijk, wat eigenlijk bij al de gesprekken naar voren komt is dat, dit, dat de scholen, even vanuit het perspectief van de scholen, dat de scholen dit ingewikkeld vinden. Dat het hen op een manier, ze geven zelf aan, echt uit monden van de scholen, van dat ze zouden willen dat dit beter zou gaan. En dat ze heel veel ouders gewoon zo goed als nooit zien dat kinderen bij het hek worden afgeleverd uh, bewijzen van en dat hè, men niet goed begrijpt, um, maar elkaar gewoon niet goed begrijpt, daar gaat het eigenlijk over. Um, en dat is eigenlijk dat, dat derde punt, cultuur, uh, sensitief met elkaar in gesprek, onder andere over zorg, maar überhaupt, hè, want bijvoorbeeld in de uh, Eritreese gemeenschap is het vaak zo, hè, ik wil niet generaliseren dat het altijd zo is, maar dat men van huis uit niet uh, gewend is hè, om. Um, op een school te komen als er niet iets aan de hand is. Mensen worden alleen op school gesommeerd. Uh, als er iets met hun kind is. En dan in negatieve zin. Um, en, he, en het beeld van. Ik, uh, ik heb mijn kind uh, goed aangekleed. Uh, hij heeft ontbijt gehad. Uh, hij staat nu gewoon bij het schoolhek. He, dat is gewoon hoe het daaraan toe ging. Dus dat de verwachting vanuit de school is. Dat de ouders mee de school ingaan. Um, dat is niet bekend. He? Dus als je dat dan niet van elkaar weet. Dan krijg je natuurlijk al heel snel dat er. Uh, ideeën ontstaan over dat de ouder niet betrokken zou zijn, bijvoorbeeld. Hè, dus heel vaak zie je dat het over dat soort dingen gaat, als je het hebt over de oude betrokkenheid moet omhoog. Um, je ziet dus bij de ouders vaak, hè, vanuit het perspectief van de ouders, dat ze dus inderdaad onbekend zijn met het onderwijssysteem, maar ook met het zorgsysteem. Uh, dat er van beide kanten dus hoge verwachtingen zijn. Um, net dus zoals wat ik net aangaf, dat, dat de, school bijvoorbeeld, de ouders iets verwachten, maar ook dat de school, of dat de ouders verwachten dat de school gewoon. Uh, degene is die uh, het school doet en dat ouders daar verder niet per se een, uh, een rol in hebben. En taal is natuurlijk iets, uh, het el elkaar kunnen verstaan, is letterlijk iets wat vaak een hobbel is um, hierbij. En uh, wat je vaak ziet, wat scholen uh, zeggen wat goed werkt of wat ze eigenlijk zouden willen is meer een community aanpak. Dus uh, het beeld is heel erg, en dat blijft ook wel uit uh, de plekken waar dit gebeurt, dat als je de school ziet als een community uh, binnen de wijk bijvoorbeeld, um, en je haalt dus allerlei faciliteiten ook in de school, dat de school echt een, een, een centrale plek gaat krijgen. Uh, bijvoorbeeld dat er binnen de school voorlichting wordt gegeven, overvoeding, over, over slaap, over allemaal thema's waar het om gaat, dat er sport- en spelactiviteiten voor de leraren, maar wellicht ook, voor de ouders uh, in de school zijn tijdens schooltijd of direct na schooltijd um, hè, dat als dat soort dingen in uh, de school gebeuren dan zie je dat het de plek wordt waar ouders veel van zelfsprekende al komen vanwege andere redenen en dat dan uh, als er dan iets is om te bespreken over de leerlingen dat uh, ja dat de ouders en de school al veel meer met elkaar in contact zijn en um, wat daarbij ook belangrijk is als uh, als je uh, aan de slag gaat met het beleid, bijvoorbeeld rondom die samenwerking van ouders, maar ook rondom het inrichten van het schoolplein. Of uh, hoe zou de zorg het beste kunnen lopen? Hè? Hoe kun je met de ouders in gesprek gaan over wanneer er meer zorg nodig is? Uh, dan is het ook heel belangrijk om daar de ouders te, bij te betrekken. Dus laat ze absoluut meedenken uh, in de plannen die je uh, als school ook maakt. En even hè, over, die, uh, over de zorg, dat is eigenlijk iets. Um, nee, hij wil nu niet terug? Nou, we gaan gewoon weer uh, hier weer verder. Lijkt me we wil hij niet terug gaan. Dan ga ik gewoon hier beginnen. Dan ga ik inderdaad van voor naar achter. Um, ja, ik zie nu ook dat de tijd het niet toelaat om alles te uh, behandelen. Dat dachten we ook al van tevoren. Vandaar ook dat we uh, dachten een keuze voor twee uh, is goed. Dus ik zal nu het stukje educatie nog uh, behandelen. Omdat je, uh, wat je daar ziet op deze scholen. Is dat zij echt veel meer dan um, nou ja, op andere scholen. Uh, echt met dat trauma sensitieve aan de slag willen binnen dat educatie. Ze geven echt aan uh, hè, van... Er is een bepaald gedrag wat wij niet goed kunnen duiden, zowel uh, externaliserend als internaliserend. Wij denken dat het met trauma te maken heeft, maar we weten het niet. En wat moeten we dan doen? Um, en ook richting uh, de kinderen. Hoe reageer je dan op de kinderen? En hoe kun je dan met sociaal-emotionele uh, leren omgaan? Dus uh, dat trauma sensitieve is een hele belangrijke. En dan meteen dus ook de deskundigheidsbevordering voor leerkrachten daarin of voor het team daarin. Hoe ga je met z'n allen reageren op een bepaald gedrag? Dat het ook voorspelbaar wordt, dat je weet... Als leerling van overal wordt op dezelfde manier op mij gereageerd. Dus dat, dat zijn hele belangrijke dingen. Er moeten heel veel rustmomenten ook zijn. En wat je dus ziet is dat, nou wat ik eigenlijk kort al ook noemde, dat heel veel programma's die er zijn voor scholen, die gaan niet per se, of die hebben niet de thema's, die betrekken niet de thema's die voor deze kinderen belangrijk zijn. Voor deze kinderen is het verbinden van vroeger en nu, van de oude en de nieuwe situatie, van thuis en school. Uh, dat, dat ze, uh, he, dat ze de, de thuisland missen, dat ze um, ouders uh, uh, of uh, de, de grootsfamilie missen, dat ze vrienden missen, dat het vroeger zo anders was als nu, dat het spelen anders is, de spelletjes zijn anders. Maar allemaal dat soort thema's, dat gaat eigenlijk over bruggen tussen wat was en wat nu is. Dat is heel belangrijk en die thema's die komen natuurlijk niet terug in uh, reguliere uh, uh, SEO-programma's. Uh, en heel vaak... Zoeken, mensen, zoeken scholen naar non-verbale manieren om dit te doen. Omdat de taal lang niet altijd al voldoende is. Um, bijvoorbeeld Team Up is natuurlijk een hele mooie. En dat is uh, heel erg non-verbaal. Uh, ook Mindfulness, uh, Judo. Dat zijn allemaal manieren waarop toch gewerkt kan worden. Aan het versterken van die veerkracht, Aan het sociaal emotioneel leren. Um, en dat zijn juist programma's die op deze scholen veel beter zouden passen. Dan bepaalde andere programma's. Of een mix van programma's. Hè? Als je een taalklas hebt en daarnaast. De rest van de school um, zijn wel leerlingen die in Nederland geboren echtgenoot zijn. Dan is het heel mooi om natuurlijk te zoeken naar een mix uh, van dit soort programma's. En daarom dat het ook zo ontzettend op maat is uh, per school. Um, en we zien ook, hè, voor, voor docenten is, is het ook via Algeo zijn er. Uh, ik weet niet of jullie Algeo kennen, maar die heeft ook mooie online trainingen hiervoor. Dus dat is ook een tip om daar uh, naar te kijken. Ik zie nu dat de tijd vrij snel is gegaan. Komt natuurlijk ook door uh, dat hier wat technische uh, dingen gebeurde heel veel excuses daarvoor ik hoop dat jullie ondanks dat um, nou ja dat het niet al te storend was gelukkig heb ik alles uh, een soort van weer uh, terug kunnen vinden um, nou ja de andere thema's die we wilden bespreken zoals hier de signalering in de zorg Nou, wat ik hier nog even heel leuk vind om te zeggen Nico noemde het ook al zij hebben bijvoorbeeld een, uh, een uh, psycholoog in huis hè, of een jeugdcoach ik kijk even naar Jolien Kindercoach, sorry. Um, en dat is een wens ook van heel veel scholen. Als er iemand in de school is die gewoon een bekende gezicht is, een bekend gezicht is voor de ouders ook, voor de leerlingen. En die ook gewoon laagdrempelig al in contact is met de ouders en de leerlingen. En als er dan op een gegeven moment meer nodig is, dan is de drempel om dan echt in behandeling te gaan, zogezegd, uh, zoveel lager dan wanneer de zorg extern moet worden bezocht. En ook de rol van een pedagogisch concierge, Um, hebben we al op meerdere plekken gehoord dat het zo belangrijk is. Iemand die gewoon, zoals Nico die ook zelf aan de deur staat. zag ik nu in het filmpje. Maar ook een conciërge, Iemand die ziet op wat voor manier de leerlingen binnenkomen. Dat er gewoon een check-in is. Even voelen en zien of het goed gaat met de leerling. En dat dat daarna ook uh, wordt teruggekoppeld. Aan de docent wordt doorgegeven. Ik zag dat hij even niet zo lekker in zijn vel zit. En dat je dan dus ook goed naar die interne zorgstructuur kijkt. Hoe je dingen oppakt. Um, nou. Dat heel even kort nog hierover. Als jullie verder over de andere uh, onderwerpen nog vragen hebben, vraag het gerust. Je ziet hier onze uh, mailadressen in beeld. Um, ook op de site die je daarboven ziet, uh, op de webpagina is uh, veel meer informatie te vinden. Um, nou, ik hoop dat jullie... Uh, het nuttig vonden en uh, ervan geleerd hebben en het ook leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat jullie er allemaal bij waren. Hartstikke bedankt voor uh, het kijken naar onze webinar. Uh, ook veel dank aan mijn voorgangers van voor TeamUp. <laughs> en um, nou, een hele fijne middag nog gewenst. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. Back <laughs>